Wij hebben een groen hart. Jij ook? Word jij onze nieuwe collega? We zoeken een echte groenexpert. Iemand die de gemeente groener en biodivers maakt. Bomen zijn belangrijk in Hendrikje de Ambacht. Daar houd je rekening mee met het maken en uitvoeren van onze plannen. Ook stel je ons speelruimteplan op. Je beweegt je vlot door Hendrikje de Ambacht en onze organisatie. Je krijgt 30 collega's op de afdeling Beheer Openbare Ruimte. En een prachtig uitzicht over ons groene hart. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Ben jij een collega die meedenkt, samenwerkt en weet wat de inwoner nodig heeft? Zoek jij een organisatie met een informele sfeer? Je wilt natuurlijk meer weten over deze vacature. Dat begrijpen we wel. Voor meer informatie, klik dan op de link bij dit filmpje. Maar je kunt ook direct solliciteren bij werkenbijtrechtstheden.nl. We kijken uit naar je reactie.